bij de shell. Robin gaat even wat eten. Wat moet je dan wel zeggen? Oh, Robin gaat even wat eten. Wat wacht er? Ik ik ga gaat eten. Mensen ga eten. Iedereen ik ik ik ik oh, ja. gaat even wat drinken. Oh, gaat even wat drinken ze in niet. Hoi. Hallo. Nou, heel mooi. Ga ik op stap. Ik weet niet wat ik laatst met mijn basflipper's heb, maar uh, ze gaan op van het naartoe. Ik heb wel hakken mee, maar die had ik nog geen zin om aan te doen. Nou, het is weer een schaar vandaag. Een broodje En wat was het ook alweer? Ik merkte een koekje. Roodje brie, weer te veel. Oh, lekker. Ah, cute, dit is mijn lievelingsfilm. Life of Pets. Die ook. Die ook. Schattig. Oké, dat moet ik naar de zagen. Ja. Oké, maar deze broek is toch ook goed. Ik zag niet wat er mis met deze broek, nee, deze broek is. maar ik heb sowieso een met de broek Oh, ou. Nee, deze broek is niet leuk met die hakken eronder. Ik heb een smoothie en een kopje broodje. Mag ik eigenlijk niet? Gisteren heb ik nog sushi gegeten, waarvan ik echt spijt had gekregen. Ze heeft een broodje brie met vitamin water. Shake it, shake it. Wat Nee, mm -hmm. ja, Dankjewel. Ik heb echt net vijf broodjes kipvillee achter de rug. <laughs> ja, achter de kiezen, bedoel ik. Ik denk denken, dat het zo grappig aan hoor. Ja. ik je een lazer ook alweer? Ik kan nooit uitspraken maken, want hoe heet er in die dingen ook alweer? Spreekwoorden. Spreekwoorden, ja. Spreekwoorden. Ik zeg, hem, ik zeg hem altijd verkeerd om. Ik krijg dit binnenkort van mijn nicht, want zij heeft uh, uh, ook van die juices, van die slow juices of zoiets. Slow juicer heeft zij. Oh ja. Ja, en dan krijg ik 24 stuks. Maar dat is echt ook met van die gekke dingetjes, weet je wel, bijvoorbeeld spinazie. Maar heel gezond. Het is toch een detox. Uh... Ja, oh ja, dat ging ze ook nog doen. Ze heeft ook nog binnenkort detox. En volgens mij is het koffiebordje echt niet lekker. Dat is zo hard, ik ga rijden. Ja. Niet dat het zo hard valt als die wenst. Nee, Robin, in een auto moet het altijd super koud zijn. Mijn voeten waren net bijna bepaald. Ik weet waarom zo vies in de auto ja. Robin gaat een cool laser doen. En dat heb ik ook altijd al willen doen. Maar ik ben gewoon heel benieuwd. Dus zij is. Uh, of kon ik? Ga even kijken bij haar hoe het bevalt. Ja. Maar ik denk dat het heel erg helpt, want dat hoor ik heel veel. En dat meisjes ook vol zijn met andere vrienden. Dus ja. ik ga het gewoon doen. Ik vind het gewoon zo apart dat ik het gewoon doe. Dat zeg maar, ik dat eindelijk dan zeg maar ga doen. Michelle en ik hebben het al heel lang over. Ze ja. kijken af. altijd voor en na filmpjes ja. Ze zijn helemaal psychisch, tegen elkaar en alle dingen in Instagram. En... Ja, gewoon geen moeite meer om af te vallen. Dan maar gewoon. Nee. Waar is dit fucking ding naartoe? Wat? Mijn drankje. Dus dat is gewoon een soort hulp binnen om uh, ja. je lichaam gewoon iets uh, mooier te maken. Ja, maar het ziet er wel echt heel quicker uit. Ja. Ik ben niet iemand die, uh, of wij zijn niet iemand die, uh, die hard sporten. spuiten, uh, spuiten en oh, ja. gaan doen of uh, neppe dingen of wat dan ook. En dit is gewoon ja het enig schoon hulp. Dit is gewoon hulp ja. eigenlijk. Als je iets hulp. aan mijn gezicht wil doen, is het iets tegen mijn onderkin. Ja. En als je iets in mijn gezicht wil doen, dan is het... Uh, heel veel mensen zeggen altijd tegen mij van dat, uh, dat ik dit heb opgespoten. Maar ik wil juist dat dit weggaat, want ik heb zo'n dikke wang dat ik hier zo'n lijn heb. En die vind ik gewoon altijd heel lelijk. En als ik lach, dan. En ik wil gewoon, als ik, ook als ik praat, dat je deze lijn niet ziet. Dus dat het ja. zo is. En ook als ik naar beneden kijk... Dan heb ik hier zo'n lijn en hier een lijn. En als ik dit heb, dan heb ik het niet meer. Dit wil ik zo graag. Maar dat kost 400-500 euro en dat heb ik er gewoon echt niet voor over. Dat werkt maar een half jaar. En uh, wat zou ik nog meer willen? Ik zou heel graag dunnere enkels willen. Ja, ik... <lacht> Waarom? Ja, ik, ik vind niet dat ik dunne enkels heb. Ik, heb, ah, ik heb de beden van mijn moeder. Mijn moeder heeft dat ook. En mijn zus heeft dat ook. Zoals mijn neefje heeft dat van mijn zus gekregen. Mijn neefje heeft dat gekregen. Ik ook vind ook... dat jij een nou mooie enkels hebt. Nou, toch even wel enkels hebben. Ja, sorry. Dat zijn mijn enkels. <laughs> oh, maar dat zijn mijn enkels. <laughs> Je maar hebt maar echt voor... niet van die skenkels hoor. Kenkels. Kenkels. Kenkels, skenkels. Michelle beseft ze iets zo snel. Ja. Als ik bij wijze van nog met mijn vrouw echt bezig ben. Dus ze heeft gewoon al haar uh, dessert besteld. Ja. <laughs> mijn vriend irriteert zich daar ook altijd aan. Maar snap ik. Want soms kijk ik gewoon met hem mee en soms wacht ik gewoon. Dat hij verder is gegaan, dat ik me niet schuldig voel dat ik sneller ben, want ik eet gewoon snel. Ja. Ik heb mij vroeger dat zo aangeleed ofzo, want vroeger deed ik altijd met mijn vader een wedstrijdje, die het eerste een Big Mac, Big Mac op had. En ik deed dat echt in drie of vier happen. Had ik hem op, binnen een minuut. Wauw. En ik kan gewoon niet genieten van eten, want als ik aan het eten ben denk ik al aan de volgende hap, terwijl ik aan het koud ben denk ik al aan die hap in mijn hand ik ben echt dat is echt psychisch bij mij ik moet echt maar een keer laten hypnotiseren ja, ben jij eigenlijk al bij die ding uh, geweest van die R ja ben ik geweest ja. ze zegt tegen mij je kan er wel uh, maar je moet het gewoon uh, uitvoeren je moet het gewoon in jouw dagelijks leven dan moet je hem gewoon ja. gebruiken ja. dus heb, het je dan dan gewoon, heb je gewoon je moet vlogt. nee maar je moet gewoon met jouw vriendinnen zei ze uh, moet je dat gewoon doen vriendinnen vriendinnen ja en dan komt de automatisch ben je, ben je er komt er automatisch een routine uit, weet je wel, dat je het gewoon aanhoudt. En niet dat het te geforceerd is, want nou, op dit moment heb ik nog het gevoel dat het een te, te geforceerd is. Ja, en voor jouzelf. Een ander was het niet. Ja, mijn vriendinnen wel, maar als ik bijvoorbeeld net mensen ontmoet die het niet weten, die zouden niet opmerken. Maar ja. het ligt er bijvoorbeeld drieën. Dr drieën. Dat vind ik heel moeilijk op te Met Drieën. Met z'n drieën. Met z'n drieën. Met z'n drieën. drieën. Drieën. Drieën. Ja, het klinkt zo... Trrr. Ja, echt zo twins. Drieën. We zijn met z'n drieën. Vind je dat? Ik ah. vind hoe ik het normaal zeg, vind ik het juist heel twins. We zijn met z'n drieën. Nee. Drieën, moet drieën vind ik meer twins. Drieën. Met z'n drieën. Ja, we zijn met z'n drieën. Dat is echt zo... we, waren, we waren met drie mensen. Ja. We waren met drie mensen. Ja, dat kun je dan beter zeggen. We waren met drie mensen in plaats van we waren met z'n drieën. Zeg zo ghetto. Ja, maar ik kan hem, als ik hem terug op zet, zeg dan struikel ik. En dan... Je moet het gewoon soms toepassen drie als je eraan aan denkt. En dan uiteindelijk is het wel. Uh... Ik kan het wel, want van een week was ik uh, bij, uh, bij Xelly dus, bij die masterclass. En toen zeiden ze juist van: oh, ik vind je accent super schattig. Zo jij, maar denk je? Ik doe nou moeite om een beetje netjes te doen. Kijk, we hebben tatoeages. Ze laat die echt nog nooit zien. Nooit. Nee, ze hebben nog zin op de vlak, volgens mij. Ja. Als mensen nog weten hoe je en waar je de beste tassels kan laten verwijderen. 1.50. Ja, maar die vind ik best nog wel duur. Uh, die is super goedkoop. Van mij. Ja, maar je uh, dan dat krijg Wat, je ik niet. Ik wil hoor. dit. Dit. Ik vind het echt zonde. Allemaal weghalen. Nee. Eetvrij is echt het goedkoopste hoor. Want dit is bij mij 90 euro en die ook. Open... 90 euro. Oh. Dit is 20 euro en dit is 20 euro. En bij een normale, als je bij het ziekenhuis gaat, betaal je daar 90 euro voor. Per keer. Ik Dit zou ook wel, wel ontharing willen. Ja. Ik heb niet zoveel haar, maar ik zou het voornamelijk voor mijn Axels willen. Ik heb mijn benen hoef ik sowieso niet te scheren, maar. Zijn er nog nou zo'n actie van 20 euro Axels bezig maken? Ja, met Axels uh, ja, heb ik ook niet veel, maar dan hoef ik het bijna niet te doen, zeg maar. Ja. En het blijft dus wel chill ik me... vinden. Nou ja, in bikini leef ja. ik ook wel chill. Ja. Ja, ik merk echt. Maar zo... zitten ze echt gewoon. Oh, hoe doen ze dat, dan zitten ze? Moet je dan je ding uit? Je kan je ding uit doen, maar ik had hem aan. Maar Was die streng, streng zakelijk Nee, want die streng staat helemaal onder de gel. Maar dat meisje is echt super normaal. Het is gewoon een leuk Nederlands meisje. Als je zo'n behandeling wil, dan moet je, moet je je haar laten staan. Nee. Moet juist weg zijn. Dus je komt uh. daar niet met een push-push aan. Nee, echt, Oh, dat dacht ik altijd. Maar je moet 24 uur van tevoren hebben geschoren. Want uh, het mag niet binnen die 24 uur. Want je kan irritaties oplopen. En als je daar met een laserapparaat op gaat, dat is niet goed voor je. Mm. Ja, voor die haarzakjes. Maar oh, dat wil ik wel. Ja. Ja, dus je moet je straks laten doen. Ja, anders. Oh, echt? Oh. oh, dan wil ik dat als eerst. Ik voel ook mijn haarlijn. Maar omdat het een grote laserkop is mijn haarlijn hier. En aan de achterkant. Waarom? Omdat ik dit altijd wegscheer. Dus ik wou dit hele kleine stukjes, maar in afvlak van 1 centimeter bij 1 centimeter. En hier aan de achterkant heb ik van het bovenhalen ik wil altijd weg laten halen. Ja. Het is Ja, maar het is gewoon lelijk. Als ik gestart en heb, heb, ik hier twee van ik plukken zo. Ik snap niet waarom jullie altijd die vraag stellen hoe, hoe lang ik ben. Ja, ik ben 1,68. Ik ook. Oh, creepy. Het is echt creepy. Op mijn yeah. paspoort staat letterlijk 1,68. Ja, op mijn ogen. Ik zal het zo laten zien. Iemand zit er net gewoon nog twinning. Praat voor jullie Oh, dit is oh. We oh. zijn net even in de oh. stad. me. We zijn net even in de stad geweest. Robin is daar aan het omkleden. <laughs> ik ben hier andere schoenen aan het aandoen. Want ik ben net op mijn mooie badslippers gaan lopen. En ik heb gewoon 0% op mijn camera. Ik heb hem gewoon opgeladen, maar hij is gewoon 0%. Ik vind dit ook leuk hoor. Ja? Ja. Dat Heel mooi zo met die slippers zo, met sokken erin. Nou, quick touch-up in de car. Ik heb echt 0% fucked up. Ik kan hem niet vinden. Dus deze auto heeft gewoon het raam op laten staan. Ik kan van alles jatten uit die auto. You made it. We zijn er met mijn 0% ben ik er. Oh, leuk, ze hebben zelfs een fotobooth. Nou, ik ben hier weer met Lieke. Worden jullie al zat? Ik heb van de week ook al gezien, hè? Gezellig. En deze belichting hier? Ja, jij bent helemaal... Ik lijk nou wit naast ja. zo, hè? Eet Ik ben toch bruin, oranje. Nee, helemaal niet. Met rokje. En we staan hier nou in de rij, dus, want het is nog niet open. Dus we hebben hier net leuke foto's gemaakt. Boomerang gemaakt, waar en al mee bezig is. Maar ik heb nog steeds 0% dus ik moet oppassen. Doei! Kijk hoe schattig glaasjes. En hier staat een fotobooth. Dankjewel. Nou, gaan we dan? Ja. Zit je nog bij ons? Nou, dat is gezellig. Dat is echt toevallig. Ja. Want ik dacht: Albert, oh, wie gaan we aan tafel zitten? Maar dit is leuk, ja. ja leuk. leuk. Maar dit zegt het het is echt super mooi, echt een super mooi pand. Oh, wat een leuke menu. Leuk man. Niet normaal. Vlees en vis, Sash sushi roll, sashimi en dan met flying fish, caviar. Lekker! Cheers! Cheers. Mijn stopcontact, zit hier gewoon naast mij in stopcontact. Dit is gewoon ideaal. We zijn de Reines meisjes. Ze zijn zo ongelooflijk knap. Dat is niet normaal. Het net om de wifi en iedereen pakt hun telefoon. Maar we hebben gewoon Vodafone. Wij hebben Vodafone. En we zijn team, team mobile. En we hebben gewoon bereik. En ik moet leven op wifi hier. Wat gaan jullie pakken? Oh, ik doe die zo. Ja, ik ik wil de Mickey Mouse. Jij pakt die. Mag ik daar een groot applaus voor? Ja, dank u wel. Dank u wel dames. En goedenavond. En nogmaals welkom bij de uh... dinner fashion show van Logboet Fashion Show. show. Yeah. Super mooi! Ja. Leuk. Leuk! Oh! Ja. Ik ben er nog vanaf? Woehoe! een ja. ja. ja. <laughs> lekker Ik heb al een eisjes, hoor! Ja. 415. 415, 115, maar... Daar. Yes I'm my fan Parma Club, Esther Martin you the, the shirt We too fresh Gotta believe it on Jesus Hashtag Stay ready for me Oh! I'm leaving just why Don't believe it just why yeah, okay. Don't believe it just why Don't believe it just why Hey! Hey! Hey! Hey! let's go <laughs> Whoa! Oh! Whoa! All right. Oh. Dus hier is wauw, maar mij papi papiter miauw, want ze weet dat ik til en ik vouw, trek en ik oot en po. Thank you very much, man. Yes, we zitten nu in de auto en Robbie zei, mag ik hem uit? Fresher. Mm. Yeah. Een rijne shirt zeg ik net. Oeh. Maar is het gewoon wit. Gewoon wit met zo'n zo zakje. Zo zakje erop. Mat is. Ja. Maar volgens mij is het zo'n oversized ding. Robin is helemaal in haar element. Yeah. maat is wow. dit! Wow. Een engel! Oh, oh, echt mooi. Superleuk! Oh, wat voor onderkant heeft Oh, dat vind ik wel fucked op zo'n onderkant. Maar hij ja, komt wel goed. Met hakken is hij superleuk. Ik zag hem net bij een meisje aan ik dacht, oh, deze wil ik hebben. Dus dit komt echt supergoed uit. Zag je onze reactie? Oh! oh, wow. oh, wow. oh wow. En wat is dit? Een jumpsuit. Een jurkje. Een jurkje? Ja. Nee, jumpsuit. Okay, jumpsuit. Oh, dat is oh, ook echt super leuk. Ja, gaaf. En welke maat is dit? Welke maat is het? M? L? M? M? M, volgens mij. Oh, die is ook leuk. Oh, ja. Nee, ik weet oh, het ja. niet. staat er bij. Volgens mij M. Nice. Wat voor stofje leuk. is het? Wil je ja. trekken? Is het een stretchstofje? Ja. Dat ja. oh, is perfect. Superleuk! Oh, is ook nog zo vorm vorm, vorm, vorm, vorm er BH in. Oh my god, deze heb ik gezien. Oh, dat is zo'n boesje of niet? Dat is een, een gestreepte ding. Oh, dat is een oh. broek. Oh. oh, die is zo leuk. Wauw. Dat dit is dan. echt leuk. Dit is echt ideaal voor nu. Ja. Voor dit warme weer. Super leuk. Is dit ook stretch? Ja, ook. Ik hou ja, van stretch. Zo leuk. Ze zit echt veel gegeven, man. Oh, we, gaan, we beginnen ook gewoon pas bij het kaartje. Happy in. shopping. Oh, no! Wow! What the fuck? Wow. What the fuck? Ik ben echt helemaal in shock. Dit is echt niet normaal. Oh. Ik zweer dat je dit feestje was al voldoende voor mij geweest. Een um, Geurtje. Lekker! Oh my god, hier hoort je ook blijven. Oh no! Wat is Chocolate! Er nog oh, lekker! Oh! Ook nog van die Johnny Doodle, die is zo lekker. Echt? Ja. ja oh ja, dat hadden ze ook uh, net uh, kwaad, Kijk Ja, het festival. Oh wat cute! Oh, is oh my weird. god, is het valt gewoon allemaal van mijn schoot af. Kijk dan. Kijk hoe schattig. Ja, echt cute echt superleuk oh my god ik dacht echt van het feestje is genoeg en wat oh, krijg die je? kun je er op spuiten. zeg maar die pak van kijken. oké okay. je hebt iets sieraden dit is echt ziek hoor oh. oh oh dat vind ik echt leuk dat vind ik wat wat staat er op dan angel baby yes Jebby. baby die is echt oh. leuk Ja, het raam is inderdaad heel het hele tijd open gestaan. Dat klopt, dat hebben wij gezien. <laughs> echt, echt dwaas. Echt echt dom. Oké. Okay. Je... Oh, nog meer. Ja, dit is de laatste. Oh, echt superleuk. Oh, kijk hoe cute. Twee maandjes. Oh, Oorbelletjes. Dat is lief. Oh, dat is echt super lief. En het is goud. Goud is voor mij altijd goed. Heel schattig. Oh my god. Echt. Ja, echt wauw. Oh, Het is eindelijk twee uur. We hebben een eindbestemming bereikt. We zijn al bij mij thuis. Mag ik je filmen? En op, je gaat nu naar huis. Ben moe. <laughs> We zijn echt kapot. Oh, goodbye my lover. Hé? Doe die echt Nou, dankjewel dat je mee wou. Het was echt super gezellig. Love you. En tot snel. Slaap lekker!